Vitamine B-complex en SP. Het product is geschikt voor veganisten en vegetariërs. B-vitamines zijn essentieel voor ons lichaam. Ze zijn betrokken bij veel basale levensprocessen. Om je lichaam volledig van B-vitamines te voorzien, moet je behoorlijk wat eten. Vitamine B1 thiamine, kan worden verkregen uit vlees, lever, nieren, boekweit, havermout, roggebrood. In een kleinere hoeveelheid B1 in zemelen hazelnoten en walnoten, gist, bonen, aardappelen, mais, gekiemde tarwekorrels. Kan worden verkregen uit voedsel betekent niet altijd dat we het ook echt krijgen. Geraffineerd voedsel, evenals gekweekt op versnelde technologieën, met het gebruik van chemicaliën accumuleert niet de juiste hoeveelheid van die voedingsstoffen waar referentieboeken naar vragen. Het verschil tussen er zouden veel vitamines moeten zijn en het echte gehalte aan vitamines is er zeker. Dit verklaart de behoefte aan extra introductie van de meest waardevolle voedingsstoffen in de vorm van capsules, tabletten, cocktails. Vitamine B1, thiamine, is erg belangrijk voor het behoud van de gezondheid. Het reguleert het metabolisme van koolhydraten, aminozuren, vetzuren. B1 heeft een veelzijdig effect op de functies van het cardiovasculaire, spijsverterings, endocrine, centrale en perifere zenuwstelsel. Jouw aandacht trekken het gehalte aan vitamine B1 in varkensvlees en in één capsule van het product vitamine B-complex NSP. Eén capsule van het NSP-product bevat 6 milligram vitamine B1 545% van de dagelijkse behoefte. Vitamine B2, riboflavine reguleert de belangrijkste stadia van het metabolisme. Het verbetert de gezichtsscherpte, perceptie van licht en kleur, heeft een positief effect op de toestand van het zenuwstelsel, huid en slijmvliezen. Leverfunctie, hematopoëse. Vitamine B2 zou in dergelijke producten moeten zitten. Lever, eieren, kaas, kwark, andere zuivelproducten, vlees, vis, boekwijd, peulvruchten. Het is niet genoeg in dergelijke producten rijst, gierst, griesmeel, pasta, brood van meel van de hoogste kwaliteit, de meeste groenten, fruit en bessen. De dagelijkse behoefte aan vitamine B2 neemt toe met ziekte. Met gastritis met verminderde secretie van de maag, chronische enteritis en pancreatitis, hepatitis en cirrose van de lever, sommige ziekten van de ogen en de huid, bloedarmoede. Jouw aandacht trekken. Het gehalte aan vitamine B2 in voedingsmiddelen die er rijk aan zijn en in één capsule van het product vitamine B-complex NSP. Eén capsule van het NSP-product bevat 6,8 milligram vitamine B1, 486% van de dagelijkse behoefte. Vitamine PP, niacine, maakt deel uit van de belangrijkste enzymen van het lichaam en is betrokken bij cellulaire ademhaling, eiwit- en koolhydraatmetabolisme. Het reguleert hogere zenuwactiviteit, functies van de spijsverteringsorganen, cholesterolmetabolisme, beïnvloedt het cardiovasculaire systeem, verwijt kleine bloedvaten. Meer in vleesproducten, minder in vis. Er zit veel niacine in granen, peulvruchten, noten, maar het wordt slecht opgenomen uit deze voedingsmiddelen. Groenten, fruit, bessen zijn slecht voor hen. In zuivelproducten en eieren zit weinig vitamine PP, maar wel veel van het aminozuur tryptofaan, waaruit in het lichaam niacine kan worden gevormd. De behoefte eraan neemt toe met ziekte van het maagdarmkanaal. Er is ook een toenemende behoefte aan vitamine PP bij ziekte van de lever en de galwegen, atherosclerose en coronaire hartziekte, diabetes, het gebruik van antituberculose en andere medicijnen. Vitamine B6, pyridoxine, is betrokken bij het metabolisme van eiwitten, vetten, cholesterol en koolhydraten. Normaliseert de leverfuncties. Het is nodig voor de opname van aminozuren en essentiële vetzuren door het lichaam. Er zit veel van in vlees, lever, sommige soorten vis, eieren, granen, peulvruchten, aardappelen. Het is niet genoeg in zuivelproducten. Groente, fruit, bessen. Dagelijkse behoefte aan vitamine B6 kan toenemen door veranderingen in conditie en dieet. Hoe meer eiwitten er met voedsel worden geleverd, hoe meer vitamine B6 nodig is. De behoefte neemt toe met gastritis met verminderde secretie van de maag, ziekte van de dunne darm, enteritis en lever, atherosclerose, falen van de bloedsomloop, tuberculose en andere infecties, toxicose van zwangere vrouwen, bloedarmoede. Antibiotica. Jouw aandacht trekken. Het gehalte aan vitamine B6 in voedingsmiddelen die er rijk aan zijn en in één capsule van het product Vitamine B-complex NSP. Eén capsule van het NSP-product bevat 8 milligram vitamine B6. Dit is 571 procent van de dagwaarde. Folacine, foliumzuur, is noodzakelijk voor een normale bloedvorming. Het speelt een belangrijke rol bij de eiwitstofwisseling heeft een positief effect op de vetstofwisseling in de lever. Bevat in producten lever, groente, kool, dille, peterselie, spinazie, peulvruchten, granen, kwark, kaas, eieren. Alleen verse groenten zijn een echte bron van folacine, aangezien tot 90% ervan verloren gaat tijdens het koken. De dagelijkse behoefte aan foliumzuur neemt toe met chronische enterocolitis, na magere sectie, hepatitis en cirrose van de lever,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 De werking is nauw verwant aan folacine. De bron van vitamine B12 zijn dierlijke producten, vooral lever, vlees, vis, eigeel. Vitamine B12 tekort in het lichaam is mogelijk bij langdurig strikt vegetarische, zonder melk, eieren, vlees, vis, voeding en verminderde opname van de vitamine bij gastritis met sterk verminderde maagsecretie, na resectie van de maag of darmen, met ernstige enterocolitis, wormziektes. Bij deze ziekte neemt de behoefte aan vitamine B12 toe. Het gehalte aan vitamine B12 in voedingsmiddelen die er rijk aan zijn en in één capsule van het product vitamine B-complex NSP. Eén capsule van het NSP-product bevat 24 microgram B12. Dit is 960% van de dagwaarde. Biotine of vitamine B7 is essentieel voor het lichaam om koolhydraten, vetten en eiwitten te metaboliseren. Het speelt ook een rol bij choregulatie en celsignalering en wordt geassocieerd met gezond haar, nagels en huid. Bovendien is biotine belangrijk voor de ontwikkeling van de foetus tijdens de zwangerschap en voor de gezondheid van de lever. Biotine kan worden gesynthetiseerd door darmbacteriën of worden opgenomen uit voedsel. De meest biotinerijke voedingsmiddelen zijn lever- en vleesproducten, eigeel, zalm, noten en zonnebloempitten, zuivelproducten, avocados, zoete aardappelen. Pantoteenzuur, vitamine B5, is betrokken bij een aantal belangrijke functies in het lichaam, zoals de afbraak van vetten en koolhydraten voor energie, de aanmaak van rode bloedcellen erytrocyten, de aanmaak van geslachts- en stresshormonen en de synthese van cholesterol. Net als andere B-vitamines hoopt pantoteenzuur zich niet op in het lichaam. We moeten elke dag vitamine B5 uit voedsel halen. In één onderzoek dienden deelnemers diëten met een laag pantoteenzuurgehalte toe om vitamine B5 tekort te induceren, terwijl een ander onderzoek de toediening van een metabole pantoteenzuurantagonist betrof. De resultaten van deze onderzoeken tonen aan dat lage niveaus van pantoteenzuur in het lichaam inderdaad kunnen leiden tot de ontwikkeling van aandoeningen zoals vermoeidheid, slapeloosheid, depressie, prikkelbaarheid, braken, buikpijn, frequente bovenste luchtweginfecties en brandende voeten. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan pantoteenzuur omvatten vlees- en zuivelproducten, paddenstoelen, shiitake, bloemkool, broccoli, kool, rapen, komkommer, zeevruchten, avocados, aardbeien en kreepvroet. Als het niet mogelijk is om vitamine B5 uit voedsel te halen, moeten voedingssupplementen worden ingenomen zodat het lichaam deze vitamine en andere voedingsstoffen niet mist. Pantoteenzuur is gevoelig voor warmte en vochtigheid. Dus onverwarmd voedsel verdient de voorkeur. Verrassend, maar waar alle bovengenoemde rijke bronnen van pantoteenzuur, vlees, zuivelproducten, paddenstoelen, zeevruchten vereisen een warmtebehandeling, ook op het gebied van voedselveiligheid. Warmtebehandeling vernietigt pathogene microben en voorkomt infectieziekten. Jouw aandacht trekken. Het gehalte aan pantoteenzuur in voedingsmiddelen die er rijk aan zijn en in één capsule van het product vitamine B-complex NSP. Eén capsule van het NSP-product bevat 40 milligram pantoteenzuur. Dit is 677% van de dagwaarde. Warmtebehandeling is noodzakelijk voor de preventie van infectieuze en parasitaire ziekten. Warmtebehandeling leidt tot verlies van vitamines. Eigenlijk vat dit de beschrijving van de effecten van vitamines samen. Om ervoor te zorgen dat B-vitamines gunstig zijn, moeten ze bovendien worden gebruikt. NSP heeft de formule versterkt met plantenextracten om je te helpen ze beter op te nemen en meer voordelen te halen uit het vitamine B-complex. De samenstelling van het product is ontworpen om een goed energiemetabolisme te behouden en psychologische functies te behouden. We hebben de meest populaire eigenschappen van B-vitamines beoordeeld, die echter worden gekenmerkt door een veel breder werkingsspectrum. Voor een moderne persoon is het belangrijk om het hele vitaminecomplex te krijgen. Zo hebben studenten en computerwerkers een complex van vitamine B nodig. Vitamine B1 is nodig voor voldoende energieproductie. B2, riboflavine, beïnvloedt de gezondheid van het zenuwstelsel, helpt een goed gezichtsvermogen te behouden. Vitamine B6 ondersteunt bovendien het immuunsysteem. B12 is belangrijk voor hematopoëse. We hebben gezond rood bloed nodig en immuniteit en visie en goede prestaties. Het leidt geen twijfel dat de dagelijkse voeding zo moet worden samengesteld dat het lichaam wordt voorzien van vitamine B. Aanvulling met vitamine B lijkt de ideale oplossing. Laten we een belangrijk feit herhalen. In water oplosbare vitamines worden niet afgezet. Ze worden niet in reserve verzameld en de dagelijkse behoefte eraan is groot. De vitamine B-complex formule is aangevuld met citrus bioflavonoïde en waardevolle plantenextracten. Dit zijn rozemarijn, kurkuma, broccolibloempoeder, boerenkoolbladpoeder, wortelwortelpoeder, rode bietpoeder, rozemarijnbladpoeder, tomatenfruitpoeder, kurkuma wortelstokpoeder, grapefruit bioflavonoïde extract poeder, bioflavonoïde hesperidine poeder extract, sinaasappel bioflavonoïde extract poeder. Alles bij elkaar brengen de componenten van dit product nog meer voordelen voor uw gezondheid. Aanbevolen dagelijkse dosis. 1 tablet per dag bij de maaltijd. Het bedrijf NSP doet er alles aan voor uw gezondheid en een lang leven. Wees gezond, leef nog lang en gelukkig.